Hoi, ik heb een aantal prototypes gemaakt die ik door de gebruiker wil laten testen. Ik wil te weten komen wat wel en wat niet werkt. Na de test weet ik of ik verder kan of dat ik onderdelen moet aanpassen. Kijk maar mee! Bij een gebruikerstest test je je ontwerpideeën met de gebruiker. Je wilt erachter komen of je ideeën wel goed werken en als ze werken, hoe goed ze werken. Je hebt heel veel werk gestoken in het bedenken van je ontwerpideeën en het maken van je prototypes. Als je weet of het werkt, kun je je ontwerp verder uitwerken tot het uiteindelijke ontwerp. Soms gebruiken mensen een ontwerp anders dan je zou denken. Je wilt daarom eerst kijken of je ontwerp wel gebruikt wordt zoals je had bedacht. Een test kan je op verschillende momenten in je proces doen. Je kan een bestaand voorwerp testen en kijken wat je wil aanpassen. Of je kan een papieren prototype of een vergevorderd prototype testen. Een gebruikerstest heeft veel weg van een observatie. Je gaat ook bij een test kijken hoe de gebruiker zich gedraagt. Dit keer met jouw ontwerp. Je zorgt er bij de gebruikerstest net als bij de observatie voor dat je niet opvalt. Je wilt zien hoe de gebruiker jouw ontwerp gebruikt. Tijdens de test onderbreek je de gebruiker niet. Behalve als de gebruiker echt niet meer verder kan. Dan help je de gebruiker op weg. Je gaat eerst de gebruikerstest voorbereiden. Als eerste schrijf je op hoe je denkt dat de gebruiker je ontwerp gebruikt. Wat zijn je verwachtingen en wat hoop je? Wat is je doel? Welk onderdeel van het ontwerp wil je gaan testen? Maak nu een lijstje van 5 tot 10 taken die de gebruiker moet doen tijdens de test om die onderdelen te gebruiken. Daarna schrijf je de taken op als een soort verhaaltje. Je wil niet zeggen... Doe de laden van een prototype open, maar je wilt zeggen, je bent klaar met je huiswerk en je hebt een stapel papieren die je wilt opruimen. Ruim deze papieren op. De gebruiker moet met zijn taak zelf bedenken hoe het ontwerp gebruikt moet worden. En dat is uiteindelijk wat je wil. Zet elke taak op een los papiertje en geef deze tijdens de test aan de gebruiker. Ik heb Rosa gevraagd om mijn prototype te testen. Ik vertel Rosa wat de bedoeling is van de test. Ik geef een korte beschrijving van het doel en de opzet van de test. Ik wil alles weten wat Rosa denkt en vindt, dus ik vraag haar hardop te zeggen wat ze denkt tijdens de test. Mijn eerste taak was dat ze het kamerscherm moest pakken en moest neerzetten. Ik gaf haar deze taak. Je komt thuis, je hebt geen zin in huiswerk, maar begin toch. En later de taak. Je zoekt in je agenda je huiswerk op en je wilt het overzichtelijk maken in een planning. Als ik een taak heb gegeven, neem ik een stapje terug en kijk ik wat er gebeurt. Ik zie dat wanneer Rosa het scherm gebruikt, ze moeite heeft met het verplaatsen van het scherm. Ik zie ook dat ze begrijpt hoe ze het scherm moet neerzetten en hoe ze het moet gebruiken. Na de test stel ik vragen over de ervaring met het gebruik van het ontwerp. Ik stel altijd open vragen. Ik begin met algemene vragen en daarna meer specifieke vragen. Bijvoorbeeld vragen over een bepaalde functie of een vorm of kleur. Een ja of nee antwoord geeft me niet echt heel erg veel informatie. Ik wil liever dat de gebruiker vertelt wat de ervaringen waren. Een gebruikerstest eindigt met een aantal nieuwe eisen om aan te werken. Nu weet ik wat ik nog moet veranderen. De gebruikerstest gaf me veel inzicht in mijn ontwerp en hoe Rosa ermee omging. Ik hoop dat jouw gebruikerstestje je ook veel opbrengt. Succes bij het maken van jouw gebruikerstest!